Ik heb zulke erge hoekhoort. Het is gewoon niet meer gezond. Maar oké. Okay. Ik heb deze de pakketjes afgelopen twee weken allemaal ontvangen. En ik kan echt niet wachten om het jullie te laten zien. Want er zit één super grote doos bij. We beginnen bij de zonnebrillen. Dit is van Quay. Maar ik ben dus echt obsessief met de brillen van Desi Perkins voor Quay. En toevallig verkoopt dit bedrijf ze in Nederland. En sorry, ik weet echt niet hoe ik het moet uitspreken. Maar het is Kakichi. En hun hebben dan een website. Dit is hun website en ik wil al super lang de sahara zonnebril van Quay die ontworpen is door desi perkins en deze heb ik al opgehaald deze week dus dit is dan de bril hij is nou een beetje oranje bruin maar hoort geel te zijn in het zonlicht is die geel het is een sahara in een kleur olive en van Quay dus en dan heb ik meerdere gekregen het zat in deze doos dat is de High Key. Die is ook super populair van Desi Perkins. Eerlijk gezegd eerder gehad. Maar die van mij is dus super beschadigd. Maar dit is echt een van mijn lievelingsbrillen. En dit is dus dan zo'n spiegelende bril. Maar hij is goud. Je ziet hem niet echt. Hij lijkt nou zilver. Maar hij is goud. Je hebt hem ook volgens mij in het zwart. En je hebt hem ook in het zilver. Maar ik vind die gouden net iets mooier. En dan de volgende. Die heeft ze er zomaar bij gedaan. Maar die is ook super mooi. Maar dit vind ik echt zo'n Jello bril. Vind je niet? Dan heb ik als laatste. En deze heeft Golden Barbie ontworpen. Die ken je haar op Instagram. Volgens mij heet ze Jasmine Sanders. En dat is deze bril. Deze is ook echt super vet. De Indio in een black gold. En dit is ook echt een super mooie. Dus hij loopt een beetje in een puntje naar beneden. Dus ik ben voor de zomer gecoverd met brullen. Thanks babe voor mijn sunglasses. Ik ben er echt super blij mee. Van de week ben ik geweest bij het Estee Lauder event. En daar kreeg ik twee lipsticks. En dat is een hot streak. En een shock in awe. En deze is roze. Nee hij lijkt rood nou maar hij is roze. En dit is van de nieuwe lijn. Really. Ik ben zielig omdat mijn moedervlek weg is. Deze lag me gewoon uit. Nee, waarom doe je dat? Ik doe het in je vlog. Oh, ja, maar jij belt mij terwijl ik aan het vloggen ben. Dus dan kom je in mijn ja, vlog maar... klaar. Maar van de week was ik dus bij het Estee Lauder event samen met Armine. En daar hebben we deze leuke foto gemaakt. En daarbij heb ik ook twee mooie lippenstift gekregen. En dat is een roze. En een rode. Eigenlijk heb ik alle twee de kleuren nooit op. Maar goed, dit is een beetje oranje-rood. Who knows, dat ik hem ga dragen of ik ga hem wegdoen met een giveaway. Ik ben van de week ook met Amine bij het Benefit event geweest. Het was vrijdag. En oh my god, jullie willen niet weten wat ik hierin vind. Dit is echt raar dat dit hierin ligt. Dit is echt raar. Want het lijkt net alsof het zo moest zijn. Want ik heb dus heel erg last van hooikorts. En ik heb deze vanochtend meegenomen. Maar dit is er waarschijnlijk vanochtend ingevallen. En dat zijn mijn hooikortstabletten. tabletten. Oh, really? Hij is leeg. Dan vallen je hooikortstabletten gewoon volgelijk in je tas. En er zit er gewoon niks in. Ik dacht even dat mijn gebeden waren gewoon. Maar oké, okay, fuck it. Ik was dus van een week met Amina bij het Benefit event in Amsterdam. En daarbij hebben we ook leuke goodies gekregen. De foto die ik samen met Faces by Coco heb gemaakt. Maar die mochten jullie niet zien. Want zij heeft de mooie meegenomen. En ik heb de lelijke meegenomen. Omdat ik dacht, waarom ligt die lelijke foto dan bij haar? Nee, die lelijke foto moet bij mij liggen. Het was een Polaroid camera. En dan krijg je het op zo'n papiertje. Dus dat is echt... Super cute. En dan nou de spullen. Ik zie dat ik één dingetje thuis ben vergeten van de spullen. Maar oké. Okay. Dit is dan de Industrial Strength Concealer die ik heb gekregen. En daarnaast een puntenslijper erbij. Maar het was gewoon super leuk om op het event te zijn. Want feestjes bij Coco kwam ik tegen. Ik kwam Karin tegen. En wij kennen elkaar allemaal al. Dus dat is super leuk om ze allemaal tegen te komen daar. Ik heb van de week ook van Tweezerman dit setje gekregen. En we hebben een nieuwe Rose Gold Collection. En ik heb een rose gold tweezer gekregen van Tweezerman man en daarnaast nog een wimperkrullen en ik heb weer nieuwe schoenen binnengekregen van simi shoes en dat zijn deze schoenen dit zijn echt weer van die JLO schoenen en ik vind ze echt super mooi ik wou ze eigenlijk in een cognac kleur of in leeg groen maar die zijn helemaal uitverkocht dus vandaar ik deze kleur heb gekozen en de volgende schoenen wat ik heb gekregen van Simmy shoes ik wist echt niet wat ik moest uitkiezen maar ik had gewoon weer nieuwe schoenen nodig. En ik dacht, nou ja, ik kies gewoon wat uit. En denim is altijd goed. Dus ik heb deze schoenen uitgekozen. En dat zijn met van die lace En die zitten dan gewoon zo. Eigenlijk vind ik ze best wel meevallen, maar ze zijn wel leuk. En zoals jullie weten heb ik altijd Luxury for Princess extensions. Ik moet het super snel doen, want mijn batterij is bijna leeg. En het is echt een vet mooie doos. En dan doen we hem open. En dan komt hij zo. Dan zijn dan dit de extensions... En een super mooie doos. Dit zijn de test extensions om ze te testen. Want ze hebben geen locatie waar je de extensions kan proberen. Dus dan hebben ze een proefplukje erbij. Dat je kan testen of de kleur overeenkomt met je eigen haar. Want ik krijg heel vaak de vraag van... Michelle past jouw extensies wel bij mij. In mijn eigen haar. Bla, maar zo kom je er dus achter. Dus gewoon bestellen. Je kan het altijd terugdoen. Je kan dit proberen. En dan kan je het nog helemaal retouren. Maar als je deze uitprobeert, dan kan het niet meer. Hier zit een verzegeling op. Dus mocht je de verzegeling hebben verbroken, dan kan je hem niet meer terugdoen. Ik zit nou naar iets te kijken hoe ik hem los kan maken. Dit is echt een super leuke verpakking trouwens. Ik heb hem nog nooit zo ontvangen. Dit is de eerste keer dat ik hem zo ontvang. Sinds jullie zien dat hij nog een beetje. En een rode kant is. Hij is nog echt nieuw, nieuw. En ik moet mijn haar ook weer een beetje verven. Want ik, ik gebruik altijd de kruidvat 5.4. En die vind ik precies eigenlijk overeenkomen met deze kleur. En zoals je ziet zijn ze gewoon super mooi vol. Tot aan de punten. Letterlijk tot aan de punten. En mochten jullie extensions willen bestellen van Luxie for Princess. Dan kan je mijn code gebruiken Michelle. En dan krijg je korting bij het afrekenen. En jullie vragen me dus ook altijd hoe ik mijn extensions inklik. Maar dat is echt super simpel. Maar wat ik dus altijd in heb is 4.4. 4-4, 3-3, 2-2. En je kan ook nog die 1-1 in doen. Maar die doe ik er bijna nooit in. En ik heb nog een pakketje gekregen van Most Wanted. En ik had daarvan een broek gekregen. Die ik had gevraagd. Ik zal het even laten zien. Uh, dit is zo'n high-waist broek. Met van die gaten. En ik ben hier echt verslaafd aan. En vooral met festivals en zo vind ik dit dan echt een super mooie broek. Zo met gaten. En hij heeft gewoon een rechte pijp. Uh, ik heb hem gepast hij is een beetje aan de strakke kant bij mij maar ik heb hips dus uh, dat is voor mij altijd super moeilijk ik, ik heb van hun ook nog een hele mooie trui gekregen van LA Sisters een grijze met dan uh, gele belettering hier op mijn armen en hier uh, op mijn borst die is ook echt super mooi maar die ligt nu aan de was en een riem zo'n waist pocket belt riem heet het volgens mij en daarnaast nog een joggingpak. Een beetje zoals Kylie Jenner. Maar ja, Kylie Jenner had het ook weer nagedaan. Maar dat zijn een beetje met van die vlammen. En dan ook de broek met van die vlammen. En ik ga zo naar mijn voornille toe. Dus ik doe denk ik deze lekker aan. Want ik voel me echt fucked up door die... Goeie korte, hij moet weer niet En last but not least, mijn baller pakket. Hebben jullie gezien hoe groot die is? Dit is gewoon echt niet normaal kijk een keer naar mijn schoen en daarna naar de doos. Dan zien jullie hoe groot die is. En dan maak ik hem open. Hebben jullie al enig idee wat die in zit? Michael, you did it again. Ik moet nou heel snel opschieten, want mijn vriendinnen komen eraan. Ik heb even snel de jongenpak van net aangetrokken, want ik kon niet meer met mijn kleding. Oh, what's this? Oh my god. Ik denk dat dit toch wel echt een van de ziekste dingen is wat ik heb gekregen Volgens mij is dit een, een bagage koffer En dan heb ik er nog een. En Dit is dan de reiskoffer. Dit is gewoon echt te ziek voor worden wat ik nou weer van hun heb gekregen Ze weten echt hoe ze mij blij moeten maken Dus dit is dan de grote koffer en dan heb je hier aan de voorkant, oh, dit is dan al de koffer, ik dacht dat het de voorkant was. Hier een zakje aan de binnenkant, hier ook weer een vakje. Maar kijk één keer de details van deze koffer. Ik dacht de vorige keer met mijn, met mijn tas, met mijn rugzak, dat ik dacht, oké, okay, dit is echt het mooiste wat ik heb kunnen krijgen. Maar deze koffers, ik ben echt zo blij. Met deze koffers. Dit is dan de grote en dit is dan de kleine. En dit is dan de andere koffer. Ik heb hier gewoon geen woorden voor. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar nu zie ik nog een ballerdoos. doos. En wat zit hierin? Hey Michelle, super leuk dat je ons op ons feest was in Amsterdam. Lijkt het je leuk om een keer een meet and greet met je fans te doen in onze winkel. Denk er maar eens over na. Oh my god, Michael, wat een superleuk idee! Dat is echt leuk. Dat ga ik echt een keertje doen. Een meet and greet in de Baller Store in de Kalfstraat. Ik ben gewoon echt nog in shock van wat ik allemaal weer heb gekregen. En volgens mij is het de Baller Magazine. En daarnaast... Oeh, wat is dit? Ik weer mijn vriendinnen komen er zo aan. Ik moet echt opschieten. Oh, wat vet. Weer een nieuw jasje. Deze ken ik nog ineens. Oh, hier heb ik ook zo'n joggingbroek van, van Baller. En dan heb je dan dit aan de zijkant. Hij weet echt uh, waar ik van hou, hè. Oeh, en nog iets. Oh, dit is, dit is een joggingpak. Dit is echt vet. Deze heb ik nog ineens gezien op mijn website. Dit is dan een broek. En daarboven dan een bijhorend jasje. Ik zag hier nog een ander doosje. En dat is een nieuwe Baller cap. Oh, ze hebben nog gewoon zo'n normale cap. Ik heb ze maar met... Van die platte. En een um, baller. Focus. Are you gonna focus? Super bedankt voor mijn zieke cadeautjes. Dit is gewoon niet normaal. Dat ik een kofferset heb gekregen. En ik vind het joggingpak gewoon echt super vet. Want zoals jullie weten ben ik verslaafd aan joggingpakken. Dus dit is echt voor mij gemaakt. Thanks, thanks, thanks, thanks. En mocht jullie het leuk vinden om mij ooit te ontmoeten, dan kan het waarschijnlijk binnenkort bij de ballerwinkel. Dus comment hieronder wat jullie daarvan vinden en of jullie mij zouden willen ontmoeten. Let me know. We waren er al, dus ik heb ze even snel weer weggestuurd, want ze moeten nog een laptop halen. Maar dit joggingpak is ook wel echt vet. Vind je niet?